Hoi, leuk dat je kijkt naar deze Homie Cornelissen Dash update. Vandaag uh, wil ik uh, jullie uh, gaan laten zien wat ik weer uh, veranderd heb aan de Homie Cornelissen Dashboard. Uh, er zijn weer wat wijzigingen die ik gedaan heb en die wil ik graag eventjes met jullie bespreken. Dus uh, laten we snel naar het Dashboard toe gaan. We zijn hier uh, in het Dashboard en je ziet al wat verschillende kleurtjes. Daar zijn ook wat wijzigingen gebeurd. Uh, we zien hier als eerste de drie groene knoppen. Dit zijn uh, knoppen voor de CO2. Ik heb uh, neutratmole sensoren in huis. En die hebben een CO2-waarde. Of die kunnen die meten. Mocht je nou andere apparaten hebben die CO2-waarde kunnen meten, dan uh, krijg je die vanaf nu ook een kleurtje. En zo kan je makkelijk zien uh, of de waarde in die ruimte qua. Uh, verse lucht goed is. Ik heb even uh, goede waarden uh, opgezocht, of de waarden die uh, uh, goed zijn. En die heb ik in de code ingevoerd uh, van uh, homi dash. en aan de hand uh, daarvan uh, zullen deze knoppen automatisch een kleurtje krijgen. Als de waarde goed is, dan uh, is die groen. Wordt die uh, wat minder goed en uh, moet je hem even in de gaten gaan houden, dan wordt die uh, oranje. En uh, mocht de waarde echt slecht zijn, dan wordt die rood. En dan uh, moet je echt eventjes een paar deuren en ramen tegen elkaar openzetten. Zodat hij je uh, goed uh, ventileert. Dat je weer frisse lucht binnenkrijgt. En dan uh, als het goed is, zal deze knoppen gewoon van rood naar oranje naar groen gaan. Totdat het weer goed is. En dan uh, ja, kan je makkelijk zien aan deze knoppen wat uh, de CO2 waarde in huis is. Een andere wijziging die gedaan is, dat is weer bij de surveillance knop. Die hadden we natuurlijk al in de vorige update toegevoegd. Uh, toen hadden we toegevoegd dat je het alarm kan inschakelen en uitschakelen. Ik heb er nu aan toegevoegd dat je hem ook gedeeltelijk kan inschakelen. Dus uh, nu kan je eigenlijk heel heindal uh, hiermee bedienen. Hoe werkt dat nou met deze knop? Als die groen is dan is die uitgeschakeld en klik ik er of druk ik er één keer op, dan wordt die deels ingeschakeld en dan zal de knop oranje worden. Tik of klik ik er nou nog een keer op, dan wordt die ingeschakeld. Klik ik er of tik ik er nu nog een keer op, dan wordt die weer uitgeschakeld. Dus hij gaat van uitgeschakeld naar gedeeltelijk ingeschakeld, naar ingeschakeld, naar weer uitgeschakeld. Zo kan je dus uh, het alarm bedienen en aan of uitzetten. En je kan ook meteen de status zien van het alarm. Dus als je binnenkomt en het alarm is bijvoorbeeld niet uitgegaan, of hij is niet uitgeschakeld de homey, dan kan je dat meteen zien. Dus dat uh, is ook wel handig. Daarnaast... Uh, uh, zien we hier mijn uh, deurslot en daar zie je nu een uh, pictogrammetje in staan aan dat pictogrammetje kan je dus zien of je deur op slot is of niet dit is uh, toegevoegd door uh, Darnay dus daar uh, ben ik wel weer uh, dankbaar voor dat hij dit uh, wou doen. Dus dat heb ik ook weer toegevoegd aan deze versie zo uh, houden we het een beetje hetzelfde dus hier kan je makkelijk aan zien uh, of het uh, uh, de deur of de deur op slot is, of uh, dat die ontgrendeld is. Ja, de kleine CCS fixjes heb ik wat gedaan. Ik heb wat kleuren weer veranderd. Zodat het een beetje netjes en uh, overzichtelijk blijft. En dat het niet al te druk wordt. Want nu krijgen we aardige kleurtjes en dan moet het natuurlijk niet uh, een grote kermis gaan worden. Dus daar heb ik wat uh, kleine wijzigingetjes aan gedaan. Dat uh, waren eigenlijk wel de grootste wijzigingen. Er zijn nog een kleine wijzigingetjes gedaan, als wat uh, taalcorrecties van het Italiaans. En nog een paar andere wijzigingetjes. Die staan allemaal bij het uh, versie-icon wat je hier uh, krijgt te zien. En je kan hem ook eventjes op mijn uh, website uh, kijken: romicornelissen.nl. Daar uh, staat ook een uh, changelog van wat er uh, veranderd is. Mocht je hem nou op een Raspberry Pi of een eigen server willen draaien. Dan is de nieuwe versie ook beschikbaar op GitHub. Dus die kan je daar weer downloaden. En dat was hem eigenlijk voor deze keer weer. Dus dan ik hoop dat je het een leuke video vond. Ik hoop dat je de wijzigingen leuk vond. Laat even hieronder in de reacties weten wat je ervan vond. Daar ben ik wel eventjes benieuwd naar. En dan zie ik jullie graag weer bij een nieuwe video.